Op de website van regionaal archief Tilburg kan je op zoek gaan naar bouwtekeningen. De beschikbare periode en raadpleegbaarheid verschilt per gemeente. Hier zie je wat er per gemeente beschikbaar is. Verschillende gemeenten maken gebruik van de zogeheten applicatie. In deze omgeving zijn bouwtekeningen digitaal op te vragen. Wanneer er tekeningen beschikbaar zijn via deze applicatie, dan staan er digitaal op te vragen via bouwdossiers en dan de naam van de gemeente. In de bouwdossier-applicatie kan je zoeken op straatnaam en eventueel ook op huisnummer. De zoekbalk toont tijdens het type al verschillende opties die overeenkomen met jouw zoekterm. Je kunt kiezen voor een van de voorgestelde adressen of druk op Enter om een compleet overzicht te zien. Klik op Zoeken of druk op Enter. Wanneer je meer details van een zoekresultaat wil zien, klik je op Bekijken Details. Boven de knop Bekijk details zie je of er een digitaal dossier beschikbaar is of dat het dossier nog gedigitaliseerd moet worden. Onder de detailinformatie kan je de scans van het desbetreffende dossier aanvragen. Klik hiervoor op de knop Aanvragen. Vul je gegevens op het aanvraagformulier in. Let op, de tekeningen zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Klik op Versturen om je aanvraag in te dienen. Je ontvangt direct een e-mail ter bevestiging. Wanneer het dossier al digitaal is, ontvang je binnen 5 werkdagen een link met de scans. Als het dossier nog gedigitaliseerd moet worden, duurt dit 10 werkdagen. Er zijn ook gemeenten waarvan de bouwdossiers nog niet in de bouwdossier-applicatie zijn opgenomen. Zoek je een tekening uit die gemeente? Dan kan je een e-mail sturen met jouw aanvraag naar info.regionaalarchieftilburg.nl Heb je nog vragen na het bekijken van deze video? Kijk hier hoe je contact met ons opneemt.